Ja, opname go is gestart. Pas mijn blokje terug. Yo, beschermd van Input leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben deze keer niet bij. Ja, ik neem deze keer niet op. Het is mijn goede vriend Game dat het doet. yay En. Ja, jongens, dit. Ja, vertel je. Ja, dit is uh, trouwens Olivia. En uh, zoals je ziet op de tap, we zijn een beetje alleen. En we zoeken dus nog mensen om. Uh, Vlux te helpen of lux neer te knallen. Nee. En dan heb je random guy in mijn kingdom loopt. Ik niet ken. <laughs> ja, Minecraft, shout-out naar jou. Hey. Ah, Oké okay, jongens, uh, dit is dus de land server. Ja, jullie hebben nog niet echt heel veel video's al aangezien. Omdat ik gewoon zin heb om op te nemen, sorry. Maar dat uh, zal zeker wel ooit eens aankomen. Zo, so, over het 17 jaar heb ik nog zo'n. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, ja, dit gaat er weer helemaal fout. hoop, namens jongens. Oké, okay, jongens, eh. Uh, ja, yeah. uh, zoals jullie zien, er zijn uh, niet veel mensen van Olivia online, gedood um, ja. <laughs> Maar ja, het is ook misschien 11 uur, dus ja, dat is normaal. Maar er zijn ook gewoon, Jan is ook een van de actiefste spelers van, de... van heel, um, ja... Elitra, euh, yeah. Olivia. En ja, hij heeft ook geen actieve spelers. Dus, wou je ooit al in in dance en heb je nog geen invite gewonnen? Want er waren heel veel mensen die een invite hadden en we hebben er maar één iemand die invite ja, sorry. Um, ja, daar kan je zeker onder aanmelden. het is een heel korte video. Misschien kijken ik er nog gewoon wat beelden bij doen of zo. En ja, jongens, uh, wil je samenwerken? Wil je ja, meespelen? Wil je eigenlijk ook met mij meespelen? Leuke projecten komen eraan, tolbroek bouwen en zo. Jullie gaan bouwen, mij niet slaan. Uh, jongens, deze video gaat weer helemaal nergens zo maar dat boeit niet. Jongens, ik zie jullie uh, hopelijk dan op de server. En hoeveel invites. Hoeveel invites er komen? Ik geef er vijf ja. aan Vlux, geef er vijf. Dus nee, ik heb er geen vijf. Dat... Okay, ik heb geen vijf. Jij geeft er zeven weg en ik geef er één weg. Oké, okay, dan acht mensen voor Olivia of één? Zeven of... mensen voor Olivia. Kom eruit. Jongens, Jeetje. wees ook actief en laat geen uh, reactie achter van uh, ja, ik wil in the kingdom. Uh, de kingdom. Ik wil in op Olivia. Laat ook gewoon achter waarom. En ja, waarom dat je zo goed zou kunnen zijn. En ja, dan zien we jullie daar. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Door. Stuur de video door. De opname. Opname stoppen? Ja. Yep. Nee wacht. Wij zeker dat de opname stoppen is, want anders verredet hij aan. Nee, nee, opname stoppen, dat wordt in je video's gezet.